Het gedicht. Zal ik het gedicht even voorlezen, Ja, we het allemaal weer Maak door de kinderen van het parkwerk de biep. Vandaag gaan we zwemmen leren. Maar je kan toch nu dat wel gaan, schrijven? Dat gaan we proberen. Pipo voeten naar je billen. Heel groot open en pas dicht. Dat gaat beter met een licht gewricht. Op de klok staat dat het half vijf is. We moeten opschieten. En dat is echt geen kattenpis. We rijden met Riad. En hij rijdt in een Fiat. Dan rijden we naar de Korianderstraat. Daar geeft Matteo goede raad. Hij is een echte veelvraat. Een voetballer speelt op het zand, Maar daar staat de mand in brand. En dat is best genant. Jee!